Als scheidsrechter of jurylid zorg je voor een leuke en eerlijke wedstrijd. In welke sport of op welk niveau dan ook. Zo draag je bij aan jouw favoriete sport. Maar er is ook veel om rekening mee te houden. Natuurlijk ken je de spelregels uit je hoofd. En het is belangrijk dat iedereen weet dat je onpartijdig bent. Dus uh, uit dat clubshirt en juist, beter. Voor de wedstrijd begint check je of het speelveld veilig is en je maakt kennis met de aanvoerders. Heb je assistenten, dan is het handig om af te spreken welke signalen jullie gebruiken. Huh? Wat is dit nou weer? Tijdens het spel let je goed op en geef je de volle 100%. Als een speler of iemand langs de lijn boos wordt, blijf je gewoon rustig, je legt je beslissing uit en haalt eventueel de aanvoerders erbij. Je moet eerlijk zijn. Matchfixing begint meestal met een onschuldig cadeautje, maar voor je het weet wordt er gevraagd om een, tja, twijfelachtige beslissing te nemen. Beter van niet, toch? Na het eindsignaal bedank je iedereen en schud je elkaar de hand. Zo zorg jij dat iedereen van de wedstrijd geniet. Jouw sport. Eerlijk, integer en gezond.